We hebben het presidium, ja. Dames en heren. Ik wilde snel beginnen, want de bus die staat al klaar. Om tien uur wilden we vertrekken. Maar belangrijker is natuurlijk gewoon deze afsprakenlijst. Die wordt op dit moment rondgedeeld, want er zijn nog een paar kleine aanpassingen gedaan... ...naar aanleiding van het presidiumoverleg deze morgen. En de vraag is natuurlijk... Ik zie mijn buurman, namelijk had al een aantal andere aantekeningen. Ik weet in ieder geval dat van deze zijde er nog een aantal opmerkingen komen, maar misschien ook van anderen. Uh, dus ik wilde per bladzijde vragen of er opmerkingen zijn. Uh, en dan beginnen we uiteraard bij bladzijde 1. Wie daarover? Niemand? Dan is bladzijde 1 bij deze vastgesteld. Gaan we naar bladzijde 2. Meneer Beekers. Ja, um, goeiedag. Uh, bij de derde alinea al op de bladzijde 2 met betrekking tot cassatierechtspraak had ik uh, de volgende suggestie. Om in de zin, om de zinsdeel nogmaals om op om uh, in te voegen de nodige wijzigingen in hun uh, sorry, in hun belastingprocesrecht aan te brengen om cassatierechtspraak en dan vervolgens in belastingzaken. Het uh, lijkt mij een uitstekende uh, precisering van wat hier staat. Tenzij anderen daar bezwaar tegen hebben, gaan we dat doen. Nog één denk... keer de nodige wijzigingen in hun belastingprocesrecht aan te brengen. Ja. ja. Om en dan na cassatierechtspraak in belastingzaken, want op andere gebieden is het al mogelijk. Goed, overige punten, bladzijde 2. Meneer Rosaria. Heel uh, kleine opmerking, uh, paragraaf 4, uh, cedula, een accent. Lijkt op uh, déjà vu, maar cedula met de S heeft een uh, accent aigu nodig. Op de E, pagina 2. Nee, nee, er staan speciaal twee schrijfwijzen van het papie, maar, maar niet goed. Dus uh, dank voor deze aanvulling. Uh, die uh, wordt verbeterd. Anderen, bladzijde 2. Meneer Wikker. Bij de... Wat is het? Kopje onder, onderwijs. De eerste alinea. Verstel ik voor om te beginnen met uit het oogpunt van de bevordering van gelijke kansen. Vragen de delegaties. Dan loopt het verder. En dan uh, bij... Uh, bijvoorbeeld langs elektronische weg, tussen haakjes video, videoconferencing, comma, FaceTime, comma, Skype, etc. En dan vervolgens de laatste voorzin. Daarnaast wordt gevraagd de mogelijkheden voor het afleggen van de taaltoets, want er komt geen nieuwe taaltoets. Er bestaat al een taaltoets op de eilanden in het Caribische deel van de Koninkrijk te onderzoeken. Ik zie niemand die hier bezwaar tegen heeft. Dan denk ik dat. Nou ja, ik denk dat de tekst. Uh, dat jullie dat beter één op één even kunnen doen. Andere punten op pagina 2? Nee, gaan we naar pagina 3. Ja, mevrouw Even-Kroes. Voorzitter, ik heb een vraag. De laatste alinea bij het punt van integriteit heeft het over. Het paper van de Staten-Generaal, is dat het stuk van de heer Van Laar? Ja. ja. Oké, okay. dat was mijn vraag. Op aanmerkingen op pagina 3. Nee, dan gaan we naar pagina 4. Op aanmerkingen pagina 4. Meneer Zo. Eerst meneer Hardé. Meneer Sneek, pagina 3 nog even terug ja Op, op pagina 3, uh, uh, onderin, uh, de werkgroep zal mede aan de hand van nog door de Curaçao en Sint Maarten aan te leveren cijfers met betrekking tot uit, uitstroming. We hadden ook uh, gevraagd als, um, dus dat, als dat wij van Nederland kunnen krijgen die cijfers waarover zij ook ja, praten. We wel, van ja. Hoeveel mensen hebben we hier die nou, zeggen, in ieder geval in problemen kom, komen? Ja, er zijn wel cijfers al. Uh, en hoe, hoe stelt u voor de tekst precies te wijzigen? Ja, alle nou, dan, dan, dan misschien um, door alle landen aan te leveren. Ja, maar wij hebben geen uitstroom. We hebben instroom. instroom. Ja, dus ja, dan wordt nou, ja, de tekst Uitstroom, dan wel instroom. Hè? Moeten ja, we er dan van maken? Dat kan. Ja, ja. Ja, zullen toch maar zo doen? Ja. Uit, dus we maken alle landen en dan uh, achteruitstroom uh, dan wel instroom. Meneer Rd? Uh, uh, bij de instroom gaat het niet om de instroom van alle, alle uh, jongeren. Het gaat om de uh, problematische uh, jongens die, de jongeren die in problemen komen. Ja. Uh, uh, uh, maar dat staat, dat staat er toch? Nee, nee, nee, maar als je eens instroomt, dan heb je het over alle eh, jongeren. Nou ja, maar waarvan de woonplaats in de, uh, niet bekend is, uh, is gespecificeerd. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Als ik dat oké okay mag uh, begrijpen als dat, uh, dat het oké okay is, dan gaan we naar pagina 4. Uh, ja, moment, wat, 4 had jij nog Waarvan woonplaats waar, waar, waar, waar, waar niet bekend is. Waarom? Ja, is het? Uh, nou, het, het, het, het wordt in de wijngroep weer opgepakt. Oké. Okay. Ja. Uh, Meneer Bikker, pagina 4. Ja, ik wilde in, in de agendapunten Ik heb IPCO -IP voorstellen... ...de um, aanhangige rijk rijkswetten als specifiek agendapunt. En mag ik dat toelichten? Jazeker. We hebben een brief gestuurd naar aanleiding waarvan wij volgende week mogen bijwonen... ...aan de behandeling van twee rijkswetten. De betrekking hebben op onze eilanden en uh, we willen in ieder geval dat dat als specifiek agendapunt wordt geagendeerd, dat wij telkens ja, een vinger aan de pols kunnen houden van wat er eigenlijk aan hanger rijkswet is die betrekking hebben op onze eilanden of het Caribisch deel van het uh, Koninkrijk. Dat lijkt mij als uit het oog van het statuut hebben wij bepaalde bevoegdheden, artikel 17. Dus ik denk dat wij dat in dat verband. Ja, maar, maar het, eigenlijk is het een verzoek om geïnformeerd te worden... ...door de Nederlandse delegatie uh, over aanhangige rijkswetten. Want u wilt niet per se die wetten bespreken, maar meer geïnformeerd worden. Ja. Um, kijk ik even naar de Nederlandse delegatie, hoe we dat het beste kunnen doen. Ja, voorzitter, dat, uh, dat zou op zich kunnen. Alleen, dat, is, dat geeft wel wat lastige um, um, verantwoordelijkheden. Volgens mij is er een, een procedureel verhaal... ...waarbij ook Rijkswetten allemaal ter consultatie bij de landen komen... ...waarbij dus de griffies worden ingeschakeld. En volgens mij is het contact... ...net zo goed als, als er Europese wetgeving is... ...waar ik ook niet alles volg... ...maar waar we uh, een, een, een reactie of een, een waarschuwing krijgen van de Europese griffies. Zegt luister, dit gaat er behandeld worden. Ik denk dat het verstandig is dat er goed contact is met de verschillende griffies... ...om daar uh, de verschillende momenten even uh, neer te leggen. Want dan houden we het formeel. ...past het binnen de agenda's, die hebben ook het beste zicht op alles... ...om te voorkomen dat uh, uh, ook, ook uh, Kamerleden wisselen nog wel eens... ...dan zou dat heel vervelend zijn als dat dan tussen wal en schip zou vallen. Dus als we het formaliseren in uh, de, de weg van de Griffie... ...lijkt mij dat de mooiste, voorzitter. de plenaire planning de... van uh, koninkrijkswetgeving... Ja, tijdig. Griffier doet het voorstel om op te nemen dat de plenaire griffies van de parlementen verzocht worden tijdig elkaar te informeren. Of nee, ja, elkaar, het is het vooral de Nederlandse griffie, de overige griffies, te informeren over de voortgang van Rijkswetten. Is dat akkoord? Nou, maar ik vind hem ook andersom, want ook de landen hebben een verantwoordelijkheid ter behandeling. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd hoe de behandeling op de landen gaat okay. ten aanzien van. Uh, de voortgang van de behandeling ja, van de Rijkswet. Dan worden toch elkaar te informeren over de voortgang en behandeling van de Rijkswet. Meneer Bieker. Dan had ik nog een, uh, ja, een agendapunt. punt. Mogelijk agendapunt, Dat is de Rijkswet op het Nederlanderschap. Uh, in het voormalige IPCO waren wij als werkgroep aangesteld met betrekking tot een onderzoek naar artikel, de taaltoets in artikel 8. Die op de eilanden knelt. Uh, maar ik heb het niet teruggezien op deze IPCO agenda. Maar... Het is wel in het tripartiet besproken. Sint-Maarten had voorgesteld om het volgende, op de eerstvolgende IPCO ook te agenderen. Dus naar aanleiding daarvan eh, willen wij toch wel eer, op de eerstvolgende IPCO even van gedachten overwisselen. Um, ja, mevrouw Weskert, ik kan me nou voorstellen, ik weet niet of dit namens de Arabische delegatie is of dat het uw wens is dat we dit in het presidium terugnemen. Uh, welke wensen er voor de agenda zijn voor de volgende IPCO? Is dat een, is dat een, uh, dus deze wens is genoteerd. Dat doen we dan niet in de afsprakenlijst, maar nemen we mee in het presidium. En dan kijken we of we hem terug laten komen. Mevrouw Lopez. Als ik het goed heb begrepen, is wat de heer Bikker bedoelt: dat we van tevoren weten wanneer het geagendeerd wordt. Oh ja, daar ja, ja, is ja. Wanneer het geagendeerd wordt, niet alleen het proces, wanneer het. Ja, ja, ja, even checken. Het, geagendeerd wordt. het gaat niet alleen dat het uh, aanhangen is, maar op welk, moment, op, op welk moment het bij de Tweede Kamer ja. agenda staat om behandeld te worden. Ja. Ja, dat, dat, dat, dus dus we, we krijgen wel informatie dat er een concept ligt. Ja, ja maar... Dat, ja, planning. Oké, okay. maar even, even voor alle duik. Er lopen twee dingen door elkaar. Dit is het vorige punt en dan gaat het over planning ook. Hè? Nou, die, dat moet er nadrukkelijk bij, maar dat snap ik. Je moet gewoon weten wanneer dit is. Uh, en het punt daarna is een punt voor op het IPCO. En daar is de afspraak dat we dat in het presidium meenemen... ...als een van de onderwerpen die mogelijk aan de orde komen. Maar daar moeten we keuzes in maken. Meneer Bosman, Ja, voorzitter. Um, mijn excuus als daar... ...niet helemaal uh, alle helderheid in is gegeven in de afspraken die er zijn gemaakt. Ik kan het niet... Ik heb het niet uh, op het netvlies. Maar er is dus een werkgroep. Uh, ik ben best bereid om daarin uh, zitting te nemen. Dan, dat we dan even in de werkgroep. Want er is een tripartite overleg geweest. U, u heeft daar wensen over. Uh, misschien is het handig dat we dat vanuit Nederland dan ook weten. Um, en dat we op die manier even de zaken oppakken. En dan kunnen we altijd nog kijken of het een plenaire agendapunt moet zijn. Of dat we het onderhands kunnen, uh, kunnen regelen. En op die manier even de zaken regelen. Dan ben ik best bereid om daar, um, als ik uw informatie krijg van een tripartite overleg. om daarin te duiken en daar uh, op terug te kop. Maar dan voegen we dat toe. Dan houden we uh, de afspraak dat we kijken binnen het presidium. Dat doen we toch via videoconferencing en, enige tijd dat voor de, de volgende. Voor de, de IPCO. Nee, dat hoeft dan niet, niet in de afsprakenlijst. Uh, en uw aanbod om gewoon te kijken of het punt al veel eerder opgelost kan worden via praktische wegen. Oké. Okay. Daarmee hebben we denk ik pagina 4 ook gehad. Ik kijk rond. Ja, er uh, zitten er nog een aantal uh, bijlagen. Iemand over de bijlagen? Nee. Dan feliciteer ik onszelf uh, met uh, de, de uh, vaststelling van de afsprakenlijst. Vanmiddag tussen vier en vijf zal die getekend worden, inclusief persconferentie. Uh, maar dan zal ik een aantal van u niet meer zien. Uh, dus nu alvast mijn heel hartelijke dank uh, aan iedereen. Als ik kijk hoe de delegaties zich uh, gedragen hebben, gemanifesteerd hebben... ...is dat echt ongelooflijk goed gegaan. Aruba bijvoorbeeld, uh, maar ook Nederland, uh, eigenlijk alle vierde delegaties. Dat is, uh, dat, dat is echt, uh, daar hebben we andere ervaringen mee. Uh, dank daarvoor. Heel kort doe ik ook nog een andere dank, want we zitten natuurlijk een beetje in de tijdsklem. En dat, uh, collega's, ja. Dat doet jou geen rechten, Marijke. Uh, <laughs> dat het zo kort is. Uh, ik heb ontzettend goed met jou samengewerkt. Jou, dit gaf zo'n rust en, en stabiliteit naast me en inhoud, dat is fantastisch. Daar wil ik jou bijzonder voor danken, voor al die jaren voorzitterschap van de commissie en, en, en daarmee ook uh, uh, lid van het presidium. Uh, wat je altijd ongelooflijk gedegen, maar vooral met veel passie en inhoud voor de eilanden en de landen hebt gedaan. Jullie zijn gek als je geen gebruik maakt van haar kennis, overigens op enig moment, maar dat komt, dat komt later wel. Want je gaat weliswaar uit de Eerste Kamer, maar je bent, je bent nog voldoende jong en aangehaakt en gemotiveerd om, om vast in de toekomst nog wel ergens je hart in, bij de eilanden te kunnen leggen. Dankjewel. We daar heel klein bedankt. Ik heb het met heel veel plezier gedaan en het heeft mijn leven um, bijzonder verrijkt, moet ik zeggen. En um, de kamer uit is goed. Dit zal ik wel missen. Dat uh, zal ik echt missen. En, maar ik ben er tegelijkertijd van overtuigd dat uh, er gaan meer mensen weg, dat degenen die opvolgen, um, binnen de kortste keren net zo verslingerd zijn aan het Caribisch deel van het Koninkrijk als ik zelf uh, geraakt ben. Ik wil jullie allemaal ontzettend hartelijk bedanken. ...voor de samenwerking, maar vooral door het feit... ...dat um, wij um, aan elkaar aangehaakt zijn op de een of andere manier. Dus uh, niet alleen uh, in negatieve, maar ook in positieve zin. En laten we er vooral voor zorgen dat we contact blijven houden. Ik nodig mijzelf hierbij vast uit voor de borrel op dinsdag... ...in het volgende IPCO in uh, juni volgend jaar. Daar kom ik gewoon naartoe. En ik heb mijzelf voorgenomen dat ik minstens één keer per jaar naar één van de eilanden ga. Want ik moet toch een beetje afkikken. Bedankt. We gaan het daar, harenkar. Ja, ik stel voor uh, dat we de jassen pakken. Maar niet nadat eerst meneer Bosman het woord heeft. Nee, voorzitter. Um, want er is nogal wat gebeurd en er is ook wat bereikt. En dat is um, een woord van dank aan onze voorzitter um, en voorzitters omdat het in goede banen is geleid. Dat we, de emotie was er weer. De schorsingen waren er weer. Um, maar het resultaat is er ook naar. En ik wil mijn dank uitspreken allereerst aan u als voorzitter. Maar aan alle collega's um, die hier op deze manier invulling hebben gegeven aan um, de oproep van de voorzitter in het begin. Los het op. En volgens mij hebben we iets opgelost. Dank u wel, voorzitter. René. René. Uh, ik, ik denk dat ik namens de, de volledige Arubaanse delegatie, die nog niet helemaal wakker is, uh, spreek um, dank aan allen. Uh, het is, uh, ik zei het gisteren, historisch uh, vergadering, het is het. Uh, niet alleen vanwege geschillenregeling, uh, maar ook de manier waarop we uh, uh, op zakelijke, uh, gepassioneerde manier, zoals Marijke al zei, uh, de zaak hebben aangepakt, uh, voorbeeld om zo door te gaan. Uh, ik wil Marijke, die intussen mag ik als vriendin noemen, bedanken. Marijke, je blijft in contact, wij blijven in contact. Dus dit is alleen een IPCO-afscheid, geen persoonlijk afscheid. Jeroen, ook namens ons bedankt voor de goede leiding. Ik zei het al in andere een IPCO, hij is een Arubaan, dus het komt weer goed. <lacht> uh, voor ons allen is het een heel prettige vergadering geweest. En ik wil uh, op goede Arubaanse wijze uh, iedereen bedanken. Uh, ook uh, Maria en Leo die ons altijd zo goed verzorgen uh, en de stafleden uh, mevrouw Kombe en mevrouw Bruininkskamer uh, bedankt. Uh, We voelen ons altijd heel uh, goed welkom in Den Haag en ik, het is bijna gewo gewoon geworden dat ik mensen uit Den Haag welkom heet in Den Haag. Dus <lacht> dank u wel en tot straks op uh, Sint Maarten. Dank. René. Meneer Wielsoe. Kort mijn dank aan allen. En ik wil, het is ver van mij om mij te bemoeien in uh, de Binnenlandse Aangelegenheden van Nederland. Maar uh, het zou goed zijn als men erover zou nadenken om Marijke mee te nemen als adviseur. Dank u wel. Nee. Ja, meneer, meneer de voorzitter, heel heel kort, ik sluit me aan bij alle woorden van dank aan alle personen. Onze dank namens de delegatie van Sint Maarten aan u als voorzitter, alle delegaties die hier zijn. En natuurlijk aan mevrouw Lindhorst het allerbeste toegewenst. Maar we zien jou op Sint Maarten en aan alle anderen bedankt voor de medewerking. We hebben inderdaad wat bereikt. Bedankt. Dank. Goed. Het busje staat klaar, laten we er snel naartoe gaan en uh, een mooie uh, verdere dag maken.